Oh, <music> dag dames en heren leuk dat u kijkt naar de tiendaagse weersverwachting vandaag begin ik met de huidige satellietplaat van deze woensdagmiddag want we hebben al een aantal sombere dagen achter de rug en ook vandaag was het wolkendek wederom gesloten en dat is ook niet zo vreemd want als je kijkt naar de satellietplaat van dit moment dan ligt nederland onder een wolkendeken Een hardnekkige wolkendeken en omdat er heel weinig wind staat komt er ook maar weinig verandering in en die bewolking zien we op heel veel plaatsen in europa tot tegen de pierre Renéën aan... Ook tegen de noordzijde van de Alpen is dat het geval. Maar die wolkendeken die ligt als het ware geplakt aan het aardoppervlak. Een vrij dunne wolkendeken. En dat betekent, en dat kunnen we heel mooi zien op de satelliet, dat we bijvoorbeeld het Sauerland terug zien komen, het Zwarte Woud en de Volgese, de Alpen natuurlijk, maar ook de berggebieden in Tsjechië zien we deels boven het wolkendeken uitkomen. En zelfs met een beetje fantasie, maar ik heb er net overheen zitten krassen, de Belgische Ardennen, de hoogste toppen, komen ook af en toe boven die grijze wolkenmassa uit. Echter, we zien ook andere bewolking op de satellietplaat en dat is hier op de Noordzee. Dat is een regenfront en dat komt geleidelijk aan onze kant op en verdrinkt dan die wat uh, grijze wolkenmassa in onze omgeving, want aan de achterzijde zowaar zitten een aantal opklaringen. Morgen, donderdag, kunnen we zowaar weer eens een keer wat zonneschijn verwelkomen. Maar voordat het zover is, hebben we nog wel eventjes te maken met koude lucht. Want aan het aardoppervlak liggen de temperaturen deze woensdagmiddag, zeker landinwaarts, net even onder het vriespunt. En als er dan een regengebied aankomt, dan wordt het natuurlijk allemaal wel heel erg spannend. Hier zien we de bewolking nog onze kant opkomen. Ja, voor vanavond is dit de weerkaart. Een toename van de bewolking, een dikke pakket met bewolking waaruit uiteindelijk ook regen gaat vallen. Maar in het uiterste oosten en zuidoosten verwacht ik nog dat het een tijdje droog is. Met temperaturen net even onder het vriespunt. Ja, en dan wordt het spannend als laat vanavond en aan het begin van de nacht die regen het oosten en zuidoosten gaat bereiken. Waarschijnlijk is de hele luchtkolom dan koud genoeg om bijvoorbeeld in het zuiden van Limburg de neerslag als sneeuw te laten vallen. Er kunnen een paar centimetertjes naar beneden komen tot morgenochtend. En verder is er nog een strook waar de neerslag een beetje de overgang uh, vorm gaat krijgen. Geen regen meer, maar wat meer natte sneeuw, misschien ook wel sneeuw bijvoorbeeld ergens in de achterhoek. Maar ook is er een heel klein risico dat er regen valt bij luchttemperaturen net even onder het vriespunt. En dan spreek je over ijsel. Maar goed, dat zal allemaal zeer lokaal zijn en heel belangrijk. Op dit moment liggen de wegdektemperaturen in heel Nederland boven nul. Vanavond zullen ze niet echt heel ver meer dalen. Dus Uitgebreide schaalgladheid door ijsel dat verwachten we op dit moment niet. Nou, daarna is het dan de beurt aan de wat zachtere lucht en dat kunnen we mooi op de satellietplaat bekijken. Want op dit moment is het zo dat dus komende nacht er een strook met bewolking en regen, neerslag moet ik zeggen, want plaatselijk is het wintersneerslag neerslag over onze omgeving ligt. Hier liggen nog altijd die hardnekkige wolken, maar hier zitten de opklaringen waar we ook morgen dus geleidelijk aan mee te maken gaan krijgen. En als we dan de boel in beweging zetten, en overigens heel markant een krachtig hoogdrukgebied ten westen van Ierland. Als we dan de boel in beweging zetten, maar ook weer in de pauzestand, dan zien we dat dat hoogdrukgebied voorlopig het weerbeeld blijft bepalen. Op korte termijn heeft het een uitloper tot over het zuiden van Scandinavië. en Dat betekent dat aan de achterzijde toch weer wat koudere lucht onze omgeving binnendringt. We zien dan ook morgen misschien in de kustprovincies wel even een graad of 8, maar vrijdag en zaterdag ja, dan belooft het toch allemaal weer wat kouder te gaan worden. Want dat hoge drukgebied dat blijft die uitloper hebben zo vanaf Ierland richting Denemarken. En dat betekent dat voorlopig relatief koude lucht onze kant op beweegt. Als het opklaart, met name in de nacht naar zaterdag, kan het toch een paar graden vriezen. En de zachtere oceaanlucht die gaat met een wijde boog om dat hoge drukgebied heen. Ja, zelfs helemaal richting het westen van Scandinavië. De Noorse Westkust kan zich na lange tijd weer eens een keer opmaken voor het daar gebruikelijke onstuimige weer met bewolking, regen en in de bergen dan natuurlijk, met name aan de westzijde van Noorwegen, veel sneeuwval. Nou, als we dan de boel verder in beweging zetten, dan zien we dat in de loop van het weekend de rugas, zoals we dat zo mooi heten, uh, noemen, geleidelijk aan naar het zuiden zakt. En als we dat dan doortrekken naar begin volgende week, ja, dan gebeurt er toch wel iets opmerkelijks. Want het hoge drukgebied ligt dan op de Atlantische Oceaan, maar lage druk, boven Scandinavië, gaat de regie overnemen. En dat betekent dat misschien op hoogte uiteindelijk wel weer wat koudere lucht richting Scandinavië schuift. Maar bij ons hebben we voorlopig nog te maken met de relatief milde lucht vanaf de Noordzee. En dat betekent begin volgende week een wat wisselvalliger weertype. Hogere temperaturen, niet alleen overdag, maar ook s nachts, dus van nachtelijke vorst is geen sprake meer. Maar ook met die lage drukgebieden in de buurt natuurlijk de aanwezigheid van regengebieden. En af en toe liggen de isobaren dicht op elkaar, kan het flink regenen. En ook hier op het einde van de kaart zien we toch weer een flink lage drukgebied liggen. Terwijl dat hoogdrukgebied drukgebied hier ten zuidwesten van Ierland vrijwel is vastgeroest. Dit stromingspatroon, waarbij niet eens hele warme lucht, maar zeker geen koude lucht vanaf de oceaan en de Noordzee richting ons land wordt aangevoerd, dat zou wel eens een tijdje kunnen aanhouden. Ja, en dat zien we dan natuurlijk ook mooi in de pluimgrafiek terug. Met name de nacht naar zaterdag, die springt eruit, dat zou nog wel eens een koude kunnen zijn. Verder een paar koude dagen, maar vanaf zondag gaan de temperaturen omhoog. En dat zien we in de loop van volgende week heel duidelijk terugkomen, s'nachts boven nul. Overdag een graadje of 8, dus niet eens heel erg zacht. En dan op de langere termijn, ja, vooral wat we zien is dat de spreiding weer wat groter wordt en dat er dus weer een paar wat koudere nachten tussen kunnen zitten. Ja, en als we dat dan af moeten sluiten met nog de neerslagpluim, dan is het niet verwonderlijk dat na de neerslag van komende nacht vrijdag en zaterdag onder de vleugels van dat uh, hoge drukgebied het even droog is... Maar daarna nemen de neerslagkansen toe en dat zien we verder ook in de 15-daagse pluim terugkomen. Voorlopig wisselvallig weer met regelmatig neerslag van betekenis en dus temperaturen rond, maar vaak zelfs een paar graden boven normaal. Wat mij betreft, tot de volgende keer.